We zijn hier met. Giri. En we zijn hier in. De Efteling! De Efteling. En helaas gaat dit gebied hier weg. Ja, de Mosje En het uh, Dollof. Wacht even. we misschien ook een rondje in de Mosje met de camera. gaan ja, we. We gaan verstoppetje spelen in de Dolhof omdat die weggaat. Mosje ook. Dat vind ik echt heel jammer. maar. Jullie Mijn zusje gaat ook bij doen met de spuiten. Oké. zijn hier die spuiters? Nee, hier niet. Dat denk. Jullie gaan maar in Nee, jullie gaan Nee, hier niet, hier niet. Ik zit één die zit Oké, we gaan tellen. Ik zit hier een spuitje staan denk. Oké, ik ga tellen, oké? kijk, hier snap ik dat het weg gaat. Ja. Oké, ik ga tellen. 1 2 Okay. Hey. Nou, ik wou het zijn ze ik weet niet wat ze Nee. Ik ken het schreeuw. Ik ga hier doorheen. gehoord hoort niet, maar het kan wel. Kijk, ik ben bij de sproeiers. Dit zijn de sensors. Ja, dit zijn die sensors. Dit zijn die sensors, kijk. Zou ik gewoon gaan? Ik kom hier Oké, filmen. Ja. Komt ie. Oh! bijna dat? Nee, nee, nee, nee. We gaan. Dat niet helemaal nat worden, hè. Wat is het? Nee, nee, nee, nee. dat Kijk, was ik bijna dat? Kijk dit. <sie> Kijk, je <z 'n> broek. <laughs> ik ben helemaal nat hier. We gaan ook een keer in de achtbaat filmen. En dan moet ik met mijn. Uh, oh, boy. Hé, wat is dit? Oh, dat, dat krijg je nooit over. Dat is super stom. Als je daar open krijgt ben je een legend. Maar weet je waar ze niet over nadenken? <lacht> en weet je waar ze ook niet over nadenken? Omoppen! <lacht> dit. <lacht> en we zijn er! <lacht> yeah. Wat kan je hier eigenlijk dan? Oh, ze zijn hier daar achterin. En hier is... Dat maakt soms geluid. Vroeger maakt dat dan geluid. Maar de... niks maakt meer geluid dan dat ze het gaat slopen, snap je? Wat is dit? Het is wel jammer dat het boven weg gaat. Gewoon die elf van zijn kop is erop. Ik ben een het helft van zijn kop is eraf en nu is er een heel lelijk kop in de plaats voor. Oh, <laughs> het, zit echt gewoon met, het zit gewoon lekker te regenen en ik blijf gewoon filmen, ik don't know. Moeten daar kinderen vliegen? Oh, die is dicht. Oh hé, hey, ik wist niet dat dit ook gedecoreerd was met muren al Hier ben ik echt nog nooit in geweest. Ga er doorheen, kinderen denken. Mensen die dit maken denken niet na. ja die ik niet hoe gek hoe oh, gek. Oh. kan ik hier nog een? wat de fuck? raar hè. ik ben sterk moeder. hier ja, moeder. ik. ah, de fuck. Mm, hel is hier. Ja, Hé, hey, weet je wat er dan irritant is? we moeten denk ik ook terug. abonneer even op Game <laughs> ja we horen het abonneren. Je weet, je ik haal op het water, water uit en er zit een hele grote spin op dit. Oh fuck wow. je! Wat met de spin? een de grote spin. Zie je dat? Nee hey, wel leuk water. Maar kijk die spin daar. Het is mini dood, gaat door dat water. Kijk dan. Holy shit, man. Enge spin daar. <hazien> ja, met je. Tegen de we gaan in mosje van die met zijn brietjes. Gaan ja, we niet langs het schroeien? Leuk Zo lang we lang Ik ben klerenlot. Het lijkt alsof ik in mijn broek heb geslijkt. Ja, het, nou, ja. <tie> ja, het, ja, het lijkt echt alsof ik. Kijk, ik wil even in mijn broek. Wat de fuck? Maar het lijkt Het is nog erger dan in je broekplassen. Het, het enige wat onder ik, ik de wist de is dat het dit soort huisjes waren. Ja, maar. Je bent wel oud, kut. Ik een... <hij> oh, wordt wel van deze ding in bamboeken. Dit is echt wat dovel. Ik, ik probeer een beetje met m'n big brain. Ik heb me dit herinnerd als gewoon iets van... Ik zou nog nog even stoppen. Ik ben ik al heel ben lang ga. niet meer in Efteling geweest. Vijf maanden ofzo. Nee, nee, nee. Het laatste was een maand of één of twee geleden. Ja, ik is... Dat lijkt voor jullie uh, veel, maar... Oh, dan... hey, we zijn er. zijn er! En we zijn er nu! we ja, ja, ja, gaan we een mosje kalliebouwen? Ja, ja, kom. Hé! Hey. Hey. Ik ben tegen mijn soepen van... ...hij bent dit met je... Hopelijk mogen we je wel met camera in. Nee. Je mag hier niet met camera in. Tuurlijk wel. Vraag je bij ik Okay. Ja, we zaten naar de doos. Wat zouden we in de doos ja. Geen idee. Hé, soms wanneer is die deur automatisch gaat hier open. Dat is toch goed? nog een keer? Okay. Okay. Nee, daar is. We kunnen ook nog een afbaak. Dat is ook leuk, hè? Nee, dacht je kippen We gaan nu in de vogel. Kom, kom, kom! Nee! Nee! Oké, oké. Waar gaan in de vogelhok. Ja. We gaan nu in de traptruintjes, hè? In het rondrijdje. Het, het is vind ik kinderachtig, maar ik moet er. Ja, het is wel grappig, dus oké. Okay. Ik ga er gewoon in, voor shorts. Sure. Dan gaat het voor mij. Ik ga er voor mijn Ja, lief. ja is Alles weer van vriend. Alles voor Alles van, van, je, alles van je vriend. Wat ben je toch een goede vriend? Ja, wat ben je een goede vriend? Pak ja, ja. zo, je komt wat doen, want je bent bij mij een goede vriend. Oké, de vlekster wijt. Jullie lopen allemaal zo snel, jullie. Hij flappie maar mijn flappie oren. zijn zijn een pelikaan, hoor. Ja. Pelikaan. Yay, yeah, we, we zijn een pelikaan. Jee, we gaan nog in. een pelikaan. Oh. Blijkbaar gaat het een leuk Jongens, oh. ik heb een beste kwaliteit om te zitten. Oh. Oh, fuck off. <laughs> Moet gaan? No. Hij zit in de trap dus nu in ik was bij alle attracties mijn kaartje kwijt dus dat was best irritant maar nou, niet kwijt maar die zat niet in mijn GoPro dus alle GoPro beelden waren weg maar we zijn alweer in de auto dus. en deze is ook al weg toch en okay. weet je wat we gaan doen? Oh mijn god, daar loopt, daar vliegt een ballon. Weet je of ik hem daar op beeld kan zetten? Wanneer is nog verder?